We zijn aan het gezond koken. Daar zit couscous in met groenten. Ik vind dat het vaker moet, omdat je dan leert koken en je leert met maten leer ook rekenen. Veel kinderen willen meer buiten les en ook gastlessen van interessante mensen zijn populair. Zoals op deze school in Amsterdam. Iedere woensdag daar komen er mensen van buitenaf, dan daar geven ze ons les. Het is veel beter dan eigenlijk normaal leren.